Ik ben Jos, Loof, ik ben 19 jaar en uh, ik ben Single Songwriter. Ik ben er zo mee gestart, denk ik, vooral in het vijfde van of zo. Ik denk dat het zo 16 jaar of zo was. En dan is het zo'n beetje groeit en zo gemerkt van nou uh, ik vind dat super tof. Ik vind dat uh, ja, leuk en amuseerbaar kan Ik kan heel mezelf daarin zijn, dus ik denk dat dat een beetje een is. De inspiratie van mijn teksten haal ik vooral uit ervaring of dingen uit mezelf. Dus dat ik zelf meemaak of mee zit of mee aan denk of zo. Dus vooral zo uit mezelf naar de mens toe. I've got a in my life and pain in my head. Nobody cares what I do. Nobody sees where I lose my in. All mijn vrouw and een see Ik denk vooral dat model me vooral kan helpen om nieuwe dingen te leren kennen en nieuwe ja, plaatsen, nieuwe mensen om uh, mee samen te werken, om zo'n beetje ja, opbouwen en zo'n beetje, we zien wel. Ik ben vooral beginnen optreden in, uh, in Brugge. Dus hier en daar kleine dingetjes. En dan, euh, zoals onlangs ook euh, in de Coma in Brugge. En dan euh, dit jaar ook vooral meer, omdat ik hier ook meer handsets ik Ook zo een hand op de Vlasmarkt en nu in de kinkie op te trainen. How will you my life, Just a Like you, you know I don't want